Er zit in de video toevallig ook in zijn pyjama broek, net zoals ik. Ik ben vandaag Videobudler en het klinkt een beetje alsof ik op een dienbladje videobanden ga rondbrengen. Maar nou, ik ben benieuwd. Toevallig, mijn auto staat hier gewoon al. Nou, het is gewoon bij iemand thuis. Ik van, hi. Hi. Ben jij Videobudler? Ja, ik ben Videobudler. Nou, dan zijn wij in ieder geval op het goede adres. Ja, oké. Okay. kom maar binnen. Dank je. O oh, ja, ik was al binnen. <lacht> Hé, hey, en jij bent video-butler? Ja. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik echt geen idee heb wat het is. Wij zijn koppelaars en we zorgen dat mensen met elkaar in gesprek komen die dat anders uh, niet zelfstandig zou lukken. En jij zegt wij, maar ja. jij bent hier alleen. Ik, ik ben videobutler, maar ik heb een hoop collega's die zal ik je straks ook even laten zien. En ze zijn allemaal hierboven? Ja, ze zijn hier <lacht> allemaal. allemaal hierboven. Maar je maakt mensen wel een beetje voor de gek. Ja. Ja. <lacht> ja. het Ja, dat is uh, om er... Uh, Professioneel uit te zien. Ja. We gaan ons eerst even omkleden. Dit komt op beeld. Dat komt dus op eigenlijk hoef ik me alleen maar tot hier netjes aan te kleden. Dat komt goed uit, want ik heb mijn pianobroek bij. Oké. Okay. Nice. Ik ga je eerst heel even laten zien hoe je zelf een videosysteem bijbelt. ja, daarna moet je het straks zelf doen. Oké. En hoe ben je erop gekomen om dit te gaan doen? Ik heb een moeilijke periode met mijn gezondheid gehad. Dit is ook omdat we allemaal vanuit huis werken. Werken hier heel veel mensen met een, uh, met een beperking en dat wil het bedrijf mm -hmm. ook faciliteren. Jij bent het gaan doen omdat je dus fysiek beperkt was, maar je bent het wel blijven doen. Dus je vindt het wel heel erg leuk. Ja, nee, het is hartstikke leuk werk. Ja, ja, ja, ja. zeker. Ja, ja mag je gewoon weer lachen. Ja, nou, dat, is, dat is ook zo. <lacht> ja, ik ja, vind het een leuke baan. Ja, wat goed. Ja. Wat heb je nou nodig? Je zit natuurlijk je altijd thuis. Alleen? Vind je dat nooit vervelend? Nee, ja, dat kan ik wel heel even kort laten zien. Gaan nou we al die collega's zien? Ja! Hier. Hallo allemaal! Hallo. Hi! Hallo. We zitten in familie ook in zijn pyjama broek, net zoals ik. Er kwam vandaag iemand langs, anders had ik er vast wel niet gelopen. <laughs> nou, we gaan even naar de supermarkt. Zo val ik wel een beetje door de wand. Ja, goeie. Waarom Skype je niet gewoon met je collega's? Waarom zijn jullie nodig als video -buttler? Sommige bedrijven die werken met Skype for Business en andere met um, Cisco apparatuur. En om het allemaal aan elkaar te kunnen koppelen en daar zijn wij voor nodig. Sommige systemen die laten het ook niet toe, die werken een beetje als een telefoon. Die kan je van het ene systeem naar het andere systeem bellen, maar niet met z'n drieën tegelijk. En daarvoor hebben we die virtuele ...meetingrooms en daarmee kan je dus met z'n honderden tegelijkertijd in een videoconferentie zitten. Omeke, nu ga je zelf uh, een echte meeting opzetten. Ben je er klaar voor? Uh, jawel. Hallo Roy. Hallo is oh, Rian. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, hebben jullie een goede uh, verbinding? Vraag je. Ja, goede verbinding. Hebben jullie een goede verbinding? Sorry. Ja, ik heb er zien. Ja? Dan wens ik jullie heel veel succes met het gesprek. Goed gedaan. Ja, En hey, Wat moet je nou allemaal kunnen om uh, videobuttels? te nou, je moet affiniteit hebben met ICT, klantgericht kunnen werken. Je moet accuraat zijn, je moet heel secuur zijn in wat je doet. En je moet natuurlijk representatief zijn. <lacht> en dat vindt ook heel mooi. Ja, ja, prachtig. Wat <lacht> een mooie beroep gezien. Nou, dankjewel voor vandaag. Ja, jij ook bedankt.